It's a beautiful day, I'm sun is shining. Nu ben ik samen met mama naar de wei aan het lopen. Want de paardjes gaan zochtens even lekker op de weg. En dan komen we smiddags weer terug. En dan heb ik wedstrijd. En dan hebben we de S finale vandaag. We zijn inmiddels bij de Yonkanen S. Ik moet een beetje opschieten, want ik ben een beetje laat. En dan ga ik lekker losrijden en uh, eh gaat rijden. Zet je er nu? We zijn aan de beurt. Geef Niet zo goed. Mama vond wel dat het goed ging, ik voel wat minder. Ik weet niet waarom. Ik heb de afgelopen drie dagen heb ik natuurlijk heel hard getraind en gisteren zijn we natuurlijk regio kampioen geworden. Dus uh, ik ben kapot. De blondie uh, die doet nog steeds het best alleen. Ik, uh, ik trek het niet meer. Dus we hebben vandaag gedaan wat we konden en uh, volgende keer weer beter. Ik ja, ben vandaag al heel de hele dag papa aan het filmen. Ja, je wordt hier wel aan het werk gezet. Water halen. Ja. Nou, Ze mogen te paard voor de prijsuitreiking. Dat betekent dat ze 1, 2 of 3 is. En Blondie heeft weer achterkappen op. En daar wordt ze altijd nooit zo blij van. Nou, nu doet ze het even niet, maar net moest ze natuurlijk weer uitgebreid rekken en strekken. Dus ze gaat erop. En wat vind je ervan? Ik had het niet verwacht, maar ik ben er wel blij mee. Deze race al trok, tussen, zag ik. Dus ja, en dan. Zou kunnen, we gaan het zo zien. Oké. Dan gaan we door naar de klasse uh, bij de l is op een hele mooie derde plaats geëindigd Keklin Rietveld. Gefeliciteerd Keklin, derde plaats, klasse L ponies. Uh, dan gaan we door naar de reservekampioen van de klasse L -polis. En op een hele mooie tweede plaats is geëindigd Tessa Otto. De reservekampioen van de klasse l ponies van de Jong-KRS en competitie Tessa Otterhoof, met Miss Blondie. Ik finale gereden. Ik vond de wedstrijd niet zo goed gaan en uh, het losrijden dat ging wel redelijk. Maar toen ik eenmaal daar kwam, ik weet niet wat er gebeurde, het ging gewoon een soort fout in mijn hoofd. Het uh, hebben we vroeg gereden, dat ging niet zo goed voor mijn gevoel. Maar we zijn toch reservekampioen geworden. Dus ik heb een hele mooie deken en een super gaaf roset. Uh, die... oh, ik heb dan hier mijn rozet en mijn deken. Super gaaf dat ik nu ook de tweede een deken krijg. Dat vind, ik wel, dat vind ik wel leuk. Dus ik heb nu dit weekend <tie> Zo, twee dekens gewonnen. Heel gaaf. Deze rozet is ook heel goed. Super blij mee. Er moeten zijn nog meer prijzen. Heel gaaf. En die kunnen we ophalen bij het sectariaat. Ik kan daar ook mijn protocol ophalen. En daar zien we ook mijn harmonie. Uh, hoe mijn harmonie is gegaan. Ik heb er wel HC mee gedaan. En ik weet dat voor mijn aanleiding een wegen